Mijn naam is Lara Baljilski en uh, we gaan het in deze Facebook live gaan hebben over hoe je een high-end klant binnenhaalt aan wie je een programma van 50.000 euro verkoopt, maar dan wel met een Facebook ad. En we doen dit vanuit Vaals, waar we nu zijn in een heel mooi kasteeltje. We, hebben hier onze klanten. we zijn hier aan het werk met onze klanten, even laten zien. En ja, We hebben allemaal het gevoel dat we in het buitenland zijn, dus dat, uh, dat wilde ik ook. Dat begint dan op een gegeven moment dan, dat je denkt, nou, ik ben eigenlijk in het buitenland. Maar het is nog Nederland. Helemaal op het drielandenpunt. En het is hier heel erg mooi en heel lekker eten. Dus echt een uh, goed voor onze klanten. En ik wil, ja, een van de onderwerpen die ik met mijn klanten doornemen is, is hoe ze met een Facebook-ad een heel duur programma kunnen verkopen. Van 50.000 euro of... Nou, welk stadium ze zijn, kan ook 20.000 euro zijn. En heel veel mensen denken nou, dat kan niet, dat, dat is onmogelijk. Maar ik, uh, mijn ervaring is dat het wel kan en ik heb zelf die ervaring. En ik wil je wat ideeën overgeven, hoe, hoe jij dat ook kan doen, als dat uh, voor jou interessant is. En wat heel veel mensen natuurlijk met ads hebben, en dat is ook wat heel veel facebook experts leren, is dat uh, nou, je iets heel goedkoops moet aanbieden of dat je mensen eerst een door een hele funnel moet heen trekken. Het moet eerst dingen downloaden of video's bekijken. E-books moet je maken. En dan op een gegeven moment doen ze eerst iets, iets wat heel goedkoop is. En dan kan het steeds duurder worden. Maar je voelt het al, dat is heel veel werk en het duurt heel lang. En mijn stelling is dus dat het heel snel kan. En dat je met één ad, eigenlijk zo'n een high-end klant meteen uh, iets, iets heel duurs kunt verkopen en denk eens over na wat dat voor tijd gaat besparen als je dus daar een ad van hebt lopen en je koopt daar voortdurend zo'n duur programma aan en hoe interessant dat kan zijn en, en dat je omzet daarmee enorm toeneemt. Terwijl het hele mooie is natuurlijk van zo'n ad is dat het maar weinig werk is. Je hebt het één keer gemaakt en hij werkt en dan ga je telkens budget aangeven en, uh, en het loopt automatisch door. Het is echt een evergreen campagne die je kunt maken op een hele simpele manier. Dus, dus ik ben heel erg voor ads en, en dat je dat echt leert en dat je zelf dat meeste maakt. Maar wat is nou het geheim om zo'n hele dure klant ermee te krijgen? Dat je heel goed op uh, goede aankoop bij jou doet. En, nou, ik, ik denk een aantal factoren spelen een rol. En, een van de factoren, dus nou, een van de allerbelangrijkste is natuurlijk dat je een hele goede ad maakt. En in ad draait het allemaal om, om beeld en tekst. En, en die tekst is fantastisch. En, maar ook, ook de foto die je gebruikt, of de video, die zijn van hoge kwaliteit. En, en daar is echt over nagedacht. Dat is van belang. Natuurlijk speelt het targeten. Hè, zo op wie richt je die echt? Een ontzettend belangrijke rol. En met, met Facebook Ad kun je echt ongelooflijk goed targeten. Hè, dus dat, Facebook weet heel erg veel van mensen. Dus je kunt eigenlijk heel precies die juiste persoon die high-end is, die past bij jou, die een hoge investering wil doen, kun je vinden. Dus dat is, speelt ontzettend een ontzettend belangrijke rol. En dan is het natuurlijk echt van essentieel belang dat je een aanbod hebt van, met een hoge prijs. En ik denk dat heel veel mensen dat gewoon niet hebben. Nou, heel vaak dus dat mensen denken, ja, maar mijn klant wil zoiets niet betalen. Of, uh, of uh, zoiets is niet mogelijk. Maar ik zou zeggen, als je high-end programma's wil gaan verkopen voor hoge prijzen, dan is het natuurlijk de eerste stap dat je zelf verkocht bent om zoiets te gaan maken. En de klant kan pas ja zeggen als je het hebt, als je het kunt aanbieden. Maar als jij denkt, nou, dat kan niet, dan zal het ook nooit gebeuren. Maar dan gaat de klant bij iemand anders kopen. Dus als jij het niet doet, dan doet iemand anders het. Dus nou gezien, kun je beter zelf doen. En dus dat is ook dus wat waar we mee aan het werk zijn hier met mijn klanten. Dat ze allemaal zo'n duur aanbod gaan maken. En het grote, verrassende, magische wat er gebeurd is op het moment dat ze het hebben. Dat ze het ook kunnen verkopen. En het begint allemaal bij jezelf. Oké, okay, dus je hebt zo'n aanbod. Wat dan natuurlijk dan enorm belangrijk is. Die, die, die persoon vindt jou via die ad, en, de, en een high-end persoon heeft niet een lange funnel nodig. Die wil gewoon eigenlijk meteen to the point komen, die heeft hulp nodig. Die heeft geen zin om allemaal slappe e-books te lezen en, en, en uh, doodzaaie webinars te luisteren. Daar heeft hij helemaal geen tijd voor, maar hij wil wel je hulp. En dan ga je met die persoon in, in gesprek en je hebt die vaardigheden om dat hooggeprijsde programma te verkopen. En dus het dus werkt uitstekend om met de high-end klant in contact te komen. Maar je moet wel zorgen dat je iets hebt aan te bieden. Wat voor die klant heel erg interessant is, wat enorme waarde levert en waar die een hoge prijs voor wil neertellen. En jij bent er klaar voor. Jij hebt zo'n aanbod, je hebt de vaardigheden om het te verkopen. En dan kan het ook gebeuren. En dat zie ik gewoon aan mijn klanten, ze zetten die stappen. En ja, het is gewoon een wonder, maar ze zijn eigenlijk allemaal helemaal verbaasd. ...over hoe het kan gaan. Als zij zelf die stappen zetten, dan kan het ook gebeuren. En ze verkopen programma's van 25.000 euro, 35.000 euro. Ja, dus dat, en daar zit geen grens aan. Ze ja, dus zitten nu ook al na te denken over een 100.000 euro programma. En ik, ik weet gewoon zeker, als ik ze over een jaar spreek en ze gaan zo door... ...dan hebben ze het ook verkocht. Dus ik zou zeggen, gaat het avontuur aan. Maar het begint met die Facebook-ad... En als jij uh, daar meer over wil weten, dan wil ik je heel graag zo'n template geven zo van zo'n format voor zo'n ad. Dat is heel simpel. En je kunt uh, aangeven van mij dat je dat graag wil hebben, gewoon door te reageren op deze video. Dan ga ik binnenkort uh, daar, ga ik je daar informatie over sturen. Nou, ik hoop dat, het, dat je het interessant vond, dat je het inspirerend vond. En uh, ik wil je heel graag met deze ideeën helpen, want ik zie wat voor verschil het kan maken als, als mensen... De, dit gaan doen en, en dus mijn grote doel is dat je heel erg rijk wordt. Oké, okay, heel erg bedankt dat je keek en uh, graag tot de volgende keer.